Vandaag wil ik het een beetje hebben over de vier D's. Nou, waar gaat dat over, zou je je uh, afvragen? Ik ben namelijk een boek aan het uh, uh, lezen, echt een, uh, een aanrader. Het heet Het uh, Clockwork Effect en het is van Mike Michelevic. Hij is ook de auteur van Profit First. Dus uh, ja, hij schrijft ook uh, leuk en dit boek is echt ook een, uh, een enorme aanrader. En waarom ik het vandaag met je wil hebben over de 4D's en het clockwork effect is vanwege het volgende. Ik hoor namelijk van heel veel ondernemers om me heen dat ze het zo vreselijk druk hebben. Dat er zoveel te doen is en dat tijd echt een ding is. En ja, je kunt natuurlijk dan gaan kijken van hoe kan ik mijn werk anders gaan indelen. En... Ja, Daar heeft hij in het boek ook een, een fantastisch uh, voorbeeld uh, voor en over om, om mee te starten. Uh, kun je eens gaan kijken naar hoe het zit met jouw 4D's. En als we het hebben over de 4D's, dan gaat het over het doen. Dus hoeveel procent van je tijd doe jij eigenlijk uh, zaken. En dus ben je echt effectief aan het werk met dingen creëren, uh, klanten aan het helpen, dat soort zaken. Dan hebben we uh, deciding, dat is de tweede D. Hoeveel procent van de tijd ben je eigenlijk aan het beslissen? Of jij zelf iets doet, of dat je het gaat uitbesteden. Uh, of of eh, om besluiten te nemen. Eh? Er zijn ook mensen die doen daar gewoon heel erg lang over. Hoeveel tijd besteed je ook aan het delegeren van het werk? Eh, dus, um, en als we het hebben over um, zeg maar de, de echte manager. Als je echt een, een manager bent als, als ondernemer... En dan zal je waarschijnlijk veel meer tijd zitten op dat stuk van delegeren. Uh, en hoeveel tijd ben je aan het besteden aan het designen van je bedrijf? Dus het optimaliseren eh, een, uh, zeg maar een helikopterview aan het hebben boven je bedrijf. te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? En wat zou er nou eens anders mogen? Want als we kijken naar die vier uh, D's, dan is de optimale uh, mix volgens uh, Mike Michalowicz... Dat je 80% van je tijd aan het doen bent. Dat je 2% van de tijd aan het deciden bent, dus aan het uh, beslissen. 8% van de tijd aan het delegeren. En kijk, als je zzp'er bent en je hebt geen personeel en je besteedt dus niet iets uit. Dan uh, is dat misschien uh, een, een moment om, om daar ook eens naar te kijken. Van, uh, is het niet eens tijd dat ik dingen ga uitbesteden? Kom ik zo even op terug? En uh, 10% uh, gaat, uh, zou eigenlijk optimaal gestoken bogen worden in het design van het, uh, het werk. Dus hoe zit dat bij jou? Ga daar eens van de week naar kijken. Van hoe zit het met mijn 4D's eigenlijk? Ben ik inderdaad, uh, ook, hou, heb ik deze percentages ook? Of zou ik daar eens wat meer in kunnen gaan uh, schuiven zodat ik een Bedrijf ga creëren wat wat makkelijker en wat meer als een geoliede machine gaat lopen. Want hè, ik noemde net al het de delegeren zo net. Ik sprak dus van de week ook een, uh, uh, een klant die vertelde van ja, elke keer dan leer ik weer wat meer uh, en dan wordt mijn, wordt mijn takenlijst wordt alleen nog maar langer. En uh, ja, toen hebben we ook eens gekeken naar van oké. Okay, uh, zijn er ook zaken die je kunnen uit, zou je kunnen uitbesteden aan, uh, aan bijvoorbeeld een uh, virtueel assistent. Want op een gegeven moment ja, kun je ook niet meer alles zelf doen. En uh, is het beter en makkelijker om dus iemand in te huren om bepaalde zaken voor jou te doen dan dat jij alles zelf gaat, uh, gaat lopen doen en blijft doen. Wat natuurlijk uiteindelijk uh, zeg maar ook voor inkomsten zorgt omdat je niet bijvoorbeeld het talent hebt voor uh, de taak, en ik, ik heb het bijvoorbeeld over, uh, ik noem maar even funnel bouwen of zoiets, uh, waarvan ik wel zeg van, hey, inhoudelijk moet je weten hoe het werkt, maar dan zou je het ook kunnen uitbesteden aan bijvoorbeeld een VA. En ten tweede, um, ja, jij hebt waarschijnlijk ja, hele andere talenten en daar kan je dan minder tijd aan besteden waardoor je bedrijf niet echt zo goed kan draaien als dat het potentieel zou kunnen. Dus dat is even iets om over na te denken uh, deze week. En je hebt hier iets uh, aan. Geef dan even, even een duimpje omhoog. Vind ik sowieso ook, uh, ook leuk. En uh, wil je het hebben over een ander type topic. Of heb je eens een vraag aan mij waar ik het over zou kunnen hebben. Ja, noem dat dan ook. Nou, dat was de overweging en de opdracht van de week. Ik wens je een heerlijke week. En ik hoop je volgende week te zien. Oké, okay, toch?